Dit is de Cellulose Wash-off Cleansing Cream van La Coline. Een fantastische, mooie, rijke, romige cleansing cream om je gezicht perfect mee te reinigen. Als je hem opbrengt, je gezicht wat vochtig maken en je schuimt hem in de palm van je hand lekker op met water en heerlijk fris gevoel geeft hij als je aan het reinigen bent. Het is net een witte chocolademousse. Geschikt voor mannen en vrouwen, ochtends en avonds.